Jumping Masluis en dan zijn de paddocks, geen paddocks meer maar een rijdak. Want, ik zal het even laten zien, ja Tess is hier nu lekker aan het rijden. Maar zoals je ziet is het weer allemaal omgetoverd tot Jumping Masluis. Dus dan hebben we weer enorme springtuinen met van die gave trucks op het springveld. En dat is dan voor de jury. Als je daar iets over meer over wil zien, moet je even in het ietje klikken, want dan kun je van vorige jaren zien hoe dat er allemaal uitziet. Je kan ook zelfs boven op het ras zitten tegenwoordig. Fip lounge. <laughs> nou, hier is het dus lekker springen. Ik moet zo meteen dus uh, meteen je uh, trossuur rijden. En uh, ik ben er denk ik wel klaar voor. Ik heb bij de kinderhoek ik deze gemaakt. Met Bella en Tessa. De En nu ga ik wel samen, want ik heb heel veel in mijn wedstrijd. Ik meet de passen van de gelosprong, zodat ik weet hoeveel gelosprongen ik ertussen moet maken. Ik ga zo met Bella dressuren in het M2. En uh, ik ben nu aan het losrijden. Bella, even ik een Nou, ik heb net mijn proefje gereden. En uh, ja. nou, ik vond het best wel goed gaan. Mijn tweede ging wel beter. Daar was ze ietsjes uh, meer bij me, want dat was eerst pas een beetje doordrammelig. Maar uh, mijn tweede dag ging eigenlijk wel fijn. En, uh, nou, gelukkig morgen mogen we lekker springen. Kan je je naam nog zeggen? Even je naam zeggen. Bij ja, de jumping verandert de manege altijd in een, uh, ja, een concours. Ik kan het niet anders noemen. Hier hebben we de dagjesmensen. Maar er zijn zelfs mensen die hier blijven slapen. Dus dan is het een camping. Dan slapen ze gewoon in hun vrachtwagen of uh, in de tent. En die zijn dus hier. En hier staan alle vrachtwagens die per dag komen. Nu is het nog vroeg, dus nu is het opruimen. BHV is ook al aanwezig. En straks staat dit allemaal helemaal vol. Speciaal voor jumping is er ook een aparte koelkast. En die koelkast is rood. Namelijk een complete oplegger. Het gewone leven gaat ook nog door. En moet komt gewoon te worden. Ik ga nu een randje M springen voor mijn paard te vertrouwen. Mijn dressuur, dat ging wel aardig. Mijn eerste proef had ik wel hogere punten als de tweede. Die gefilmd had er ook 196,5. En liep die ook heel veel. En mijn tweede proef had ik... Ik 100, 374. Dus ik weet ook niet helemaal waar het verschil aan ligt, maar dat zal wel aan de jury liggen. Misschien vonden ze me niet leuk. Ik weet het nog niet. Hij sprong één keer aan in galop in de traverse en daar kreeg ik een 1 voor. Dus dat is wel lekker afgestraft. Dus dan we gaan we weer lekker springen. Ik ga nu met Deu een rondje M rijden. Gewoon voor zijn vertrouwen dat hij gewoon daarna het set fijn rond kan lopen. Ook voor mijn eigen vertrouwen dat gisteren gisteren er niet zo heel fijn naar kunnen rijden. Dus die strak ik ook vandaag en morgen niet meer. Die heeft zoveel spanning door de sloot dat het gewoon geen zin heeft om dat beest rond te rijden. Dat is gewoon gevaarlijk voor mezelf. Hij liep fijn. Ik had wel één balkje, maar voor zijn vertrouwen is het wel goed zo. Ik heb lekker gereden in elk geval. Misschien ga je net zitten, uh, met een fijn gevoel. Zo lekker een andere hand hebt, yeah. terwijl je dan eigenlijk voor de sprong wil jij dit nog wel doen? Yeah. En als je dan je hand rustiger hebt, dan heb je veel meer. Ik heb echt heel fijn gesprongen in het set. Ik was foutloos, alleen in de barrage, had ik de laatste eraf, liep hij iets door mijn hand heen. Waardoor hij net met zijn voor- of achterbeen, dat weet ik zelf niet, het balkje eraf tikte. Maar ik ben wel echt super tevreden. Dus mijn... morgen gaan we even knallen. Kijk, als je dan niet mee kan doen aan jumping besluit, omdat je gewoon nog niet zover bent. Dan doe je jumping, maar sluis en je huppie. Nou, die ging niet helemaal zoals het moet. Ik heb gisteren gesprongen, eerste keer met Bella. Eerst, ja, eerste rondje was zo, En het uh, was heel erg goed, ik had het was foutloos. En in de barrage helaas uh, een balkje, ik had wel de snelste tijd, maar ja, een balkje, dus dan uh, telt het niet. En uh, het tweede werd met G-Star en uh, dat ging ook heel erg goed, helaas een balkje per 5. Hij kwam ietsjes te veel terug en ik ging mee met hem terug en ik wilde hem eigenlijk ietsjes meer voor moeten rijden. Maar voor de rest vond hij ook weer top, uh, ik ben echt uh, super trots op allebei en uh, dadelijk moet ik weer. En hopen springt ze weer erg goed. Nou, ik ben nu Bella aan het klaarmaken. Jij, mijn groens. <laughs> Deze snoepjes, die ruiken echt bizar lekker. Ik heb ze daar in het tentje gekocht. Kun je zelf pakken, de kiezen welke smaak je hebt. En ze ruiken. De je moet even ruiken. Ik ruik even. Oké. Het ruikt ze willen allebei opeten. Allebei ja. opeten. Ze ja. weten ja. het wel ja. weer. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan proeven. Komt ie? Dat is hard. Lekker. Het smaakt niet echt nergens naar. Volgens mij hebben we er gewoon een hoop in gedaan, want het smaakt gewoon nergens naar. Ik geef hem wel lief aan mijn paard, plaats hem met m'n het punt. Ja, oh, je het het eet het ook echt op. Ja, maar het smaakt gewoon nergens naar. Nee, dat vind je niet lekker. Hoe vind je niet lekker? Ja, het smaakt nergens naar, dus dat is het ja, niet lekker. We ruiken er maar aan. Hier, geef, geef maar aan je paard. Aan. Het dus dit is toch is niet helemaal... Kom maar. Wel. Oh, hier Oh, hier Oh, hier. Ga jij even kijken bij de bellen. Hoe kun je dat nou lekker vinden? Het smaakt nergens naar. Nee, het Hartje. een snoepie. Hartstikke. Dit is een Bella Flavoron. Ik vind het ook een daar. Het is lekker, Bella. Dit is Bella het Paard, dus dat is wat anders dan Bella de Pony. Ja, ik Ik heb met mijn baas lopen en ik ga nu kijken om hem raken. En dat is uh, 1, 2, 7, 5, 6 en 12. We gaan hem niet lopen? Nee, lopen. <laughs> ik niet. Ik kijk lief. al even in mijn lijn. Okay. je loopt dan met je vader? Ja, ik neem nu even nog een keer met mijn vader wat mijn ideeën zijn. En dan kan ik, kan ik kijken of hij nog wat aan te passen heeft. Okay. En doe je dan, je dan altijd wat hij zegt of niet? Je. Doe je dan altijd wat hij zegt of niet? Nou ja, wat hij weet het altijd niet. <laughs> Ik heb een parcours in mijn hoofd, geloof ik. En uh, ik heb een barrage. En ik ga nu uh, een paard pakken, en ga ik op zand. Ik ben de weg kwijt met de barakken. Ik kom nog sneller. Maar ik sta nu nog eerst. Ik weet niet of dat zo blijft. Want ik kon nog één keer afsnijden. Maar ja, ik was uh, de weg kwijt. En uh, ik hoop natuurlijk wel dat ik uh, eerst blijf. Maar we gaan het zien. En ik heb in ieder geval super fijn gereden, Daar gaat het ook om. En daarom nog met uh, G-Star rondjes springen. Hopelijk gaat het ook uh, super. En uh, nou moet ik aan het zuurstof. Twee lekkers voor die aan uur van een seconde. voor de ronde op de ogen. Ja. Ik meer met de Kim van Kees uit met Maasselhuizen met ja. Ja, een kort cijfer staan Eigenlijk 7. Houding in zit 7. Algemene indruk 7. Heeft het aantal stevige snelpunten in het baasvervoer. Ik ben 60 geworden. Hoi allemaal. Nou, wij hebben het vandaag een dagje voor Rebecca overgenomen. Nou, de laatste dag van jumping. De sluiten zit er weer op. Ik moest vanmorgen om 9 uur op koer lopen. En ik had op M gewonnen met Do. Hij liep echt super fijn. Dat ik eigenlijk wat zoiets had van: het is goed voor vandaag. Dus door goed te best gedaan. Nou, voor mij was het ook vandaag uh, de laatste dag Jumping. En uh, nou, je zo te zien uh, is dat wel goed overlopen. verlopen. Ik ben vandaag eerst eerste geworden in het L, met Bella. En ze sprong echt super goed. En uh, ik was een hele snelle tweede fase. En daar zijn we de eerste geworden. En hier is Juice dan. Die is vandaag ook, uh, die heeft vandaag ook meegedaan. Ook in het L. En die sprong super goed. Alleen had hij helaas een balkje in de tweede fase. Maar dat gaat ook steeds beter. Nou, Jim en mijn sluis zitten weer op. Vier dagen lang nog één hebben we gepresur. En eigenlijk de rest van de dagen hebben we allebei goed gesprongen. En het, was, uh, het waren ook super leuke dagen. We hopen ook dat jullie het uh, leuk vonden om uh, te kijken. En uh, we zien jullie snel weer. Of naar de volgende video. Of naar de volgende wedstrijden ook.